Nou, Lighthouse is een cocktail waarmee je eigenlijk de donkere plekken van de ogen kan behandelen. Nou, het voordeel is, is dat het een van de weinige producten is waarmee je de donkere uh, kringen van de ogen kan behandelen. Dus dat is, uh, ja, dat is wel een echt voordeel. Nadeel. Nadeel is dat en soms een wat wisselend resultaat heeft. Het perfecte middel voor donkere kringen onder de ogen is niet gevonden nog op dit moment, um, maar um, uh, ja, het kan soms een beetje een wisselend resultaat geven. Ik schat zo in dus dat ongeveer 80% een verbetering ziet, of een zeer goede verbetering ziet, maar dat, is, dat betekent dus dat een 15 tot 20% ja, daar soms wat matige resultaten mee zit. Nou, uh, je kunt het gebruiken voor de donkere kringen rond de ogen. Ik gebruik het vaak in combinatie weer met andere producten, zodat ik eigenlijk een verhoogde, uh, verhoogd resultaat krijg. Dus een verhoogd uh, succespercentage, en, uh, maar ik gebruik het met name voor de donkere kringen onder de ogen.